De geheimen voor de perfecte barbecue. Eerst en vooral een goede voorbereiding, de juiste barbecue tools en dan nog mijn uh, tips en tricks. Eerste probleem: een vuil barbecue grill. Een makkelijke tip die altijd werkt, is om de grill schoon te maken met een sopje bicarbonaat en witte azijn. En dan natuurlijk goed afschuren met een ijzeren spons. En ook mooi meegenomen: een gratis fitnessbeurt. Vraagt wat moeite, maar uw rooster zal zo goed als nieuw zijn. Dit zijn mijn favoriete tools voor een geslaagde barbecue. Eerst en vooral een goede, lange, stalen grijptang. Een rooster met een schaal onder om het eten op te vangen na het bakken. De ijzeren spatel om van alles te draaien, verplaatsen. En natuurlijk onmisbaar de ijzeren spons. De digitale thermometer, een watersproeier tegen de vlammen, spuitflesjes, een keukenpinset, brochettestokjes en uiteraard aanmaakblokjes zonder chemische in. Ah ja, en iets om vuur mee te maken, uiteraard. Deftig houtskool en essentieel, zo een vuurkoker. Zalig accessoire, Super makkelijk om daar je barbecue mee aan te steken. Je hebt natuurlijk altijd een beetje geduld nodig. Het voordeel is, dat werkt elke keer. Laat de kolen deftig opwarmen, verwarm het rooster goed voor en maak daarna twee bakzones. Een koude zone, zonder kolen, en een warme zone met alle kolen. Als je opeens zo steekvlammen hebt, geen paniek. Gewoon een watersproeiertje. het is weg. Interne temperatuur meten. Alles een keer omdraaien. En vergeet niet: genieten van een barbecue ligt hem in een goede voorbereiding. Ik hoop dat mijn gasten er bijna zijn, want ik ben klaar.